Terwijl iedereen het de laatste tijd vooral over ChatGPT en Dalen 2 heeft, was er nog een derde neuraal netwerk van OpenAI dat de afgelopen maanden beschikbaar gesteld werd. En wat mij betreft is die minimaal zo interessant als de andere twee. Het neuraal netwerk heet Whisper en is een open source ASR, oftewel Automatic Speech Recognition model, getraind op 680.000 uur meertalige data verzameld van het internet. Een ASR of automatisch spraakherkenningsmodel kun je inzetten voor het omzetten van spraak naar tekst. Dat is handig als je bijvoorbeeld een transcriptie wilt maken van een video. Omdat Whisper er ook tijdcodes bij kan produceren, kun je de transcriptie dan ook omzetten naar ondertitelingsbestanden die je aan een video kunt toevoegen of die je als alternatief bij een podcast kunt toevoegen. Het feit dat het een open source neuraal netwerk is, is daarbij heel relevant. Het stelt je namelijk in staat om ook audio te transciberen die je niet wilt uploaden in de cloud of waarvan je niet wilt dat die op een server van een aanbieder waar je geen verwerkingsovereenkomst mee hebt komen te staan. Als je een beetje technische kennis en een stevige computer hebt, kun je het model automatisch laten downloaden en een transcriptie laten maken van audiobestanden. Oh, en had ik al verteld dat het ook heel goed werkt op bestanden in het Nederlands? Jazeker! Vervelend is dat Whisper heel goed is in het negeren van verschillen tussen stemmen. Als je bijvoorbeeld namelijk een interview hebt, een gesprek tussen twee of meer personen, dan zou het mooi zijn als de transcriptie meteen al aangeeft wie op dat moment de spreker is. Dat kan Whisper zelf niet. Gelukkig is daar omheen te werken. Met dank aan Pianoot een tool die ook gratis beschikbaar gesteld wordt, met dank aan Hervé Bredin. Bij deze video kun je een link vinden naar een Google Collab die je ook lokaal in Jupiterlab kunt draaien. Het script in de Google Collab gebruikt Pynote om te ontdekken waar overgangen tussen sprekers voorkomen, knipt de audio op in brokjes per spreker, gebruikt Whisper om de audio om te zetten naar tekst en maakt dan een transcript met indicatie van sprekers erin. Het gaat zeker niet altijd perfect of foutloos, maar de resultaten zijn nog steeds verbluffend en het opschoonwerk dat je daarna nog moet doen is veel minder werk dan helemaal zelf transcriberen. Een tweede script dat je bij deze video kunt vinden in de omschrijvingen is een Google Collab waarbij Whisper gebruikt wordt om automatische ondertiteling te maken bij een YouTube video. Als test heeft Pierre een stukje audio verwerkt in een video en zowel de YouTube automatische ondertiteling aan het werk gezet als Whisper. De verschillen zijn ongelooflijk. Het lukt Whisper niet om een helemaal foutloze ondertiteling te maken, maar het komt er erg dichtbij in de buurt. Opschonen en corrigeren kost je dan nog maar een paar minuten. Ook bij deze video is de ondertiteling door Whisper gegenereerd, maar in tegenstelling tot de twee tests heeft hier wel een correctieslag plaatsgevonden aan het einde zodat fouten eruit gehaald zijn. Ik zou zeggen, probeer Whisper eens uit. Het is nu wachten op de volgende kwaliteitsslag bij YouTube. Ik neem tenminste niet aan dat Google het zich zomaar zal laten gebeuren, dat een best unieke functionaliteit van YouTube zo te kijk wordt gezet.